Zo, we hebben weer een gitaarversterker. Dit keer is het de Fender Showman. Niet te verwarren met de Fender Showman uh, buizenversterker, maar deze komt uit de jaren 80, ongeveer 1983, 1984, en het is een transistorversterker. Deze versterker is dus ongeveer al 30 jaar oud, maar toch is het geen gewilde vintage versterker geworden. En dat komt natuurlijk omdat het een transistorversterker is. Zijn buizenbroes zijn heel erg gewild. Toch zijn dit ook beulen van versterkers. Er zit een versterker in van 150 watt. Hij wordt geloof ik geadverteerd voor 200 watt. Hij heeft een 15 inch speaker en ze zijn super betrouwbaar. De speaker hier is niet origineel. Die is een keer vervangen. En hier onderin zit de Spring Reverb. Een unit met echt springveren er doorheen lopend... Die voor het reverb effect zorgen. Dat is dus geen digitaal effect. Dat was het toen nog niet. Gewoon lekker ouderwets. Heel degelijk. En het klinkt fantastisch. Maar die versterker staat hier natuurlijk niet voor niks. Er zijn namelijk een aantal klachten. De klacht is eigenlijk dat de versterker pas begint te werken als hij goed is doorgewarmd. Hij staat in een oefenruimte en eigenlijk zetten ze hem maar zo snel mogelijk aan. In de hoop dat hij over een uur klaar is om gespeeld te worden. En als hij eenmaal speelt, dan wil hij wel eens wegvallen. En wat de gebruiker dan doet, is de volumeknop helemaal naar maximaal draaien. En dan komt het geluid terug met een hele hoop herrie en feedback natuurlijk. Dat zal geen pretje zijn. Maar dan is hij er weer. Ik zal hem eens even gaan proberen. Excuses voor het gitaarspel, ik uh, ben geen gitarist. Ik heb zo'n ding aan de muur hangen, puur uit interesse, maar verder. Uh, dus uh, excuse my playing. Het gaat nu eventjes om de techniek. Nou, ik heb even een gitaar ingeplucht en ik had net geluid, maar nu niks meer. En uh, er zijn er inderdaad al een paar rare dingen, zoals hier moet ik kunnen selecteren op welk kanaal ik uh, speel. Kanaal 1 of kanaal 2. Maar er gebeurt niks. Net als hier heb je de reverb, kijk als ik die indruk, channel 2 reverb, dan gaat inderdaad het lampje branden. Hier gebeurt even niks meer. Nou, een beetje raar. Again, dit is het volume, geen kanaal. Ja, dat zeg. Dus ik draai het volume even helemaal maximaal en nou is hij weer terug. We zitten nog steeds op kanaal 1. Kijk, kanaal 1. Kanaal 2 gebeurt niks. En dan, hebben we... dan gebeuren er weer andere dingen. De hoogste tijd dus om dit eens te gaan onderzoeken. Dit is de versterker uit zijn huisje. Dus, dit hangt normaal gesproken op zijn kop eh, aan de bovenkant van de versterker. Nou, hier zien we de eindtoren, de eindtransistoren van de eindversterker. Vier stuks. Er bestaat ook een 12-inch model van deze versterker. Die heeft slechts twee uitgangstransistoren een paar, en deze heeft twee paar um, hier zitten twee gigantische elko's voor de eindversterker deze connectors die zijn van de uh, van de spring reverb en deze hier is van het effectpedaal uh, van de footswitch moet ik zeggen, van de footswitch nou dit is de binnenkant hij staat nu weer gewoon rechtop zoals je ziet daar zit weer de gigantische transformator hier die twee elco's. hier zitten de elco's voor de voeding van de voorversterker en van het bedieningspaneel die groene printplaten hier dat is het bedieningspaneel en de voorversterker die witte dat is de printplaat die alle logica verzorgt en die groene daar dat is de eindversterker ik vermoed toch dat heel veel van de problemen uit het bedieningspaneel komen En dat komt eigenlijk door uh, die knopjes die niet werken en deze schakelaars lijken helemaal geen effect meer te hebben. Deze ook niet. De spring reverb werkt helemaal niet meer. Dus ja, ga toch beginnen met die controls schoonmaken en eens kijken of we daar meer kunnen ontdekken. Wat gelijk opvalt aan de versterker is dat er al uh, eigenlijk behoorlijk aangesleuteld is. Zoals hier zie je deze potmeter met die geribbelde as. Dat is duidelijk een afwijkende en die is ook inderdaad een keer vervangen. Nou, later zullen we nog meer voorbeelden zien van uh, wat er allemaal gebeurd is. Er zitten een aantal van deze schakelaars op die zowel potmeter zijn als schakelaar. Een trekduwschakelaar. En uh, hiervan is er eentje stuk. Dus die uh, heb ik gevonden op ebay en die heb ik besteld. Gaat even duren want dat komt uit China. Ik ben nog bezig met de eerste visuele inspectie en hier zie je weer een voorbeeld van een eerdere reparatie. Hier zie je namelijk een, uh, een printspoor wat vervangen is door een draad. Blijkbaar is er een printbreuk geweest een printspoorbreuk, en die hebben ze gerepareerd door er een draad overheen te solderen. Nou dat is op zich uh, prima, maar ze hebben hier wel een vergissing begaan. Als je zoiets repareert, doe dat dan namelijk altijd van pootje naar pootje. En niet zoals hier een verbinding proberen te maken op een bestaande printspoor. Je creëert namelijk nogal wat mechanische belasting en op den duur zal gewoon die draad losscheuren van de printplaat. En dat is hier ook gebeurd. Als ik meet tussen deze twee punten, dan meet je gewoon oneindige weerstand, want hij is gewoon losgescheurd van de printplaat. Dit ga ik dus eerst repareren en het zal gelijk een verschil maken. Kijk, die printbreuk die bleek dus de oorzaak. Van het switchen van de channels dat het niet meer werkte. Nou, dat was een easy fix. Het wegvallende geluid blijft echter een probleem. Ik heb nog steeds dat af en toe het geluid wegvalt. En dan rommel ik een beetje aan de potmeters. En dan komt het weer terug. Ik ben er gelukkig wel achter gekomen wat hier aan de hand was. Maar daarover later meer. Deze versterker is nu ongeveer 30 jaar oud. Het kan dus geen kwaad om een aantal onderdelen preventief te vervangen. Ik denk dan aan de elko's en opamps. En verder alles wat we tegenkomen tijdens het onderzoek. De elko's drogen na verloop van tijd uit en kunnen stuk gaan of de waarde kan verlopen. De opamps hebben dat probleem natuurlijk niet, maar omdat die klachten van het wegvallende geluid nog niet zijn opgelost, neem ik ze toch maar even mee. Het zijn er maar een paar en bovendien van een heel gangbaar type. Ik ben een beetje aan het meten op de printplaat. En nu controleer ik deze potmeter hier. Die zorgt voor de bias offset. En uh, dat is een weerstand van 250 kilo. -ohm. Nou, als ik dan nou tussen de twee buitenste pootjes meet, dan meet ik keurig 250 kilo. -ohm. Maar meet ik op de loper en een van de pootjes. Dan moet ik natuurlijk ongeveer, als hij in het midden staat, moet ik ongeveer 125 kilo -ohm meten. Maar ik meet gewoon 15 megaohm. En aan de andere kant meet ik ook megaohms, 2 megaohm of zo. Dat slaat ook helemaal nergens op. Het lijkt erop dat die potmeet er ook stuk is. Ik denk dat ik die even ga lossolderen en nog een keer nameten. Die regelbare weerstand die hier zat, die was inderdaad kapot. En ik vermoed dat dat een groot deel van het de problemen eigenlijk is. Ik heb hem nu vervangen. Ik heb nog geen uh, test gedaan. En ik heb ook dat IC wat ernaast zat, heb ik ook vervangen. Dat is eigenlijk dat... En uh, is een IC met een aantal transistoren erin. Een soort transistorarray. En ik heb verder alle elko's vervangen. Nou, de elko die je hier ziet zitten, dat is gewoon een normale elko, zoals wij hem gewend zijn. En de rest van alle elko's, zoals die blauwe hier en die blauwe hier. Daar nog een blauwe. Nou, ze zijn allemaal blauw. Dat zijn allemaal elko's zonder polariteit. En het zijn deze dingen. Dus uh, je bent gewend dat een Elko een plus en een min heeft, nou deze hebben dat niet. En die worden vaker gebruikt in, uh, in audio toepassingen. Degenen die erin zaten waren allemaal grijs en nu zijn ze blauw. Nou goed, het zijn allemaal waarden van 10 en van 1 microfarad en ze waren allemaal 25 volt en ze zijn nu allemaal 50 volt. Na alle elko's heb ik ook alle op vervangen. Dat zijn deze dingetjes. Daar zaten er heel wat van op. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks. Ik heb ze gelijk in een IC-voetje gezet, zodat ze makkelijk opnieuw te vervangen zijn als het nodig is. Dit is de voeding van de voorversterker en het bedieningspaneel. En die heb ik geheel gereviseerd. Alle componenten zijn nieuw. Uh, een van die weerstanden had een afwijkende waarde, dus die heb ik alle drie vervangen. En die elco's ja, kunnen goed uitdrogen in, in een looptijd van 30 jaar. Dus die heb ik ook vervangen. Nou, is ook vervangen. En de zekeringen vervangen. Wel leuk om te zien dat die uh, elco's in de loop van 30 jaar een heel stuk kleiner zijn geworden. Dit is de originele elco. En als ik die nou naast de nieuwe hou... Dan zie je dat in de loop van 30 jaar de techniek niet stilstaat. En die elco's dus een stuk kleiner geworden zijn. Het is wel exact dezelfde waarde. 25 volt, 2200 microfarad. Het wachten is nu nog op deze schakelaar. Die heb ik besteld, maar ik zit erop te wachten. Het zijn twee schakelaars en die moeten dit kunnen doen. En, en draaien natuurlijk, dat is ook een potmeter. En deze is kapot. Dus die wil ik nog vervangen. En dan is de voorversterker helemaal klaar. Dit is het Logica bordje. Dus die zorgt voor alle knopjes en schakelaatjes Dat die afgehandeld worden. En die ga ik eigenlijk dezelfde behandeling geven als de voorversterker. Dus ik ga al die eh, elkootjes vervangen. En hier is nog een enkel opampje ga ik vervangen. En verder zitten hier nog een aantal uh, smidtriggers en een aantal flipflops. En die zorgen dus voor de afhandeling van de drukknopjes. Wat er verder nog op zit is hier een aantal uh, schakelaars. Deze IC's dat zijn eigenlijk analoge uh, schakelaars. Wel in de vorm van halfglijders, natuurlijk. Maar hiermee schakelen ze het signaal van uh, kanaal 1 naar kanaal 2. En uh, schakelen ze de... Uh, equalizer in en uit of wijzen ze de equalizer aan kanaal 1 of aan kanaal 2 toe dat gebeurt allemaal met die logica hier aan deze kant en die schakelaartjes aan deze kant zo de Elco's zijn vervangen en die logica ic zijn vervangen en dan kan die weer op zijn plaats dit is de eindversterker Ook hier heb ik twee condensatoren vervangen. Dit is puur preventief. Ik heb die uh, potmeter even doorgemeten, die is nog goed. Nou, verder zit er eigenlijk weinig verdacht aan. Deze punten hier, vier stuks hè. Drie, uh, drie en vier. Deze steken in de eindtransistoren. Dus als je die printplaat eruit haalt, blijven de eindtransistoren gewoon op het koelblok zitten. En dit zijn eigenlijk de connectors. Deze ingepakte dingen dat zijn allemaal vermogensweerstanden. Prachtig ingepakt. En dat is eigenlijk de hele eindversterker. Hier kijken we aan de onderkant van die vermogenstransistoren. Uh, 1, 2, 3 en 4... Dus de eindverzijker zit hier bovenop gemonteerd met drie schroeven. Hier eentje, daar eentje en daar eentje. En bij deze is het schroefje afgebroken in het schroefgat. Dus dit ding moet eruit. En er moet een oplossing voor komen. Ik heb dat afgebroken montagepunt vervangen voor een nieuwe afstandsbus. Ik had de hoop al bijna opgegeven. Maar hij is eindelijk binnengekomen. Ik heb deze schakelaar besteld op 4 oktober en geloof het of niet, maar het is nu twee dagen voor kerst en hij is binnen. Het is wel een uh, schakelaar geworden met de verkeerde as, met een geribbelde as, maar ik kan ze absoluut niet vinden met een, uh, een D-as. Nee, dit is een D-as. Die heeft uh, de vorm van een D met een hoop fantasie. En zo'n geribbeld as, uh, ik weet niet hoe die heet, maar dit is dus eentje met een geribbeld as. Goed, het is wel het goede type. Het is een lineaire 50k. B50k. A is logaritmisch en B is uh, lineair. Zo, dat is voor elkaar. Maar ik heb nog niet verteld wat nou de oorzaak was van het wegvallende geluid die vervangen potmeter, dat is echt een probleem geweest maar dat is niet de hoofdoorzaak geweest hij moet hier zeker last van gehad hebben hoor, dat kan haast niet anders maar de oorzaak zat uiteindelijk in die connectors, deze zware connectors En ook deze gaat dus naar het logica bord toe en waar die op het logica bord vastgesoldeerd was daar waren de printsporen, of eigenlijk de soldeereilandjes die waren aan het breken daar moet je altijd goed voor oppassen uh, Dikke kabels, zeker van die stugge kabels. Als je daar verbindingen mee, mee hebt gemaakt, daar kunnen de eilandjes breken. En dat zie je haast niet. Dan moet je echt uh, gewoon uh, aan gaan zitten rommelen, dan hoor je het. En dan gewoon helemaal doorsolderen en is het opgelost. Je zag ook dat toen ik aan de potmeter aan het rommelen was, ik het printplaatje ook naar voren en achter bewoog. En dat was de reden dat het geluid terugkwam en wegviel. Niet dat ik aan de controle zat te draaien, maar het bewegen van het bordje. Uiteindelijk heb ik dus al die dingen doorgesoldeerd, al die zware connectors. Deze, deze, deze kant natuurlijk ook. En hij gaat nu weer in elkaar en ik denk voor de laatste keer. En hier zien we dus het eindresultaat. Ik heb ook nog even het voetpedaal aangesloten. Want veel functies kan je ook aan en uitschakelen met de voetpedaal. Kijk, reverb zie je. Ik kan dus hier drukken of op het voetpedaal. Channel select erg handig. En verder de effects loop en de equalizer. Ik heb de kast nog even een sopje gegeven. Dan ziet die er ook weer een beetje fris uit. En ik zal nog even een korte demonstratie geven. Nogmaals, mijn excuses. Ik ben eigenlijk niet de persoon om zo'n versterker te demonstreren. Maar goed, ik zal toch even wat laten horen. Dit is gewoon kanaal 1: en kanaal 2: en dan die mooie reverb. Wel genoeg. Tot zover deze video. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.